Hallo allemaal! Hoe gaat het met jullie? Dit is uh, mijn reading voor de maand september. Ik heb uh, vier kaartjes getrokken uit vier verschillende orakelkaartensets. Het um, een eeuwenkaartje, een drakenkaart, een, een engelenkaart en dan nog uh, een, een van mijn lievelingsdeks, heb ik dus ook een prachtige kaart getrokken, zodat jullie hier kunnen zien. De, bij de eenhoorns kwam deze kaart naar voren. Zoals jullie zien, een prachtige gevleugeld, gevleugelde eenhoorn. Ook wel Pegasus genoemd. En uh, daar staat bij, bij de informatie steun. Vraag om hulp. Neem meer rust en koester jezelf. Dus uh, het het wordt een maand waarin we blijkbaar weer heel erg gesteund gaan worden door de lichtkrachten. Door uh, ja, de, de eenhoorns, de draken, de engelen, de natuurwezens. En het is ook belangrijk om rust te nemen op tijd en goed voor onszelf te zorgen. Het is een hele mooie prachtige kaart zoals dat jullie kunnen zien. Echt een prachtige Pegasus. ...die ons uh, ondersteunt in de maand september. En dan hier uh, bij de drakenkaarten heb ik deze prachtige kaart getrokken. Het is een lucht- en waterdraak. En uh, daar staat ook bij geschreven... Helpt je om in contact te komen met de hogere frequenties. Vertrouw je intuïtie. Uh, ontwikkel je psychische uh, gaves. Wees open en toegankelijk. Dus uh, ja, dat is ook een heel erg mooie kaart. Het is ook weer heel erg mooi uh, getekend. Echt een prachtige lucht- en waterdraak. De elementen uh, lucht en water zouden ook een belangrijk, uh, belangrijke hoofdrol spelen in de maand september. Dus uh, ja, ter, zoals het erbij staat, helpt om je contact te maken met de hogere frequenties. Daar wordt weer al iets op gewezen dat we uh, heel erg veel steun krijgen uh, van de, de lichtwezens, de draken, de eenhoorns, de uh, natuurwezens, de engelen. Dus uh, veel steun in de maand september. En dan hebben we hier een prachtige aardsengel die ook naar voren kwam. Aardsengel Sendalfon. En uh, deze aardsengel staat bekend dat hij heel erg met de aarde verbonden is. En dat hij ook uh, als we wensen hebben... Dat we de wensen die we hebben aan aartsengel Sanderson mogen overdragen. En deze engel zou dan onze wensen naar de bron brengen. Dat is ook een hele toffe, mooie aartsengel om mee samen te werken. Hey, uh, de natuur is blijkbaar ook heel erg belangrijk in de maand september. Dat we ons met de, natuur, uh, met de natuur verbinden. Daarom dat deze element, de draak, ook naar boven kwam. De draak van lucht en water... En mensen heel belangrijk in de maand september blijkbaar. En dat we ook altijd hulp mogen vragen. Ook aan aartsengel Sendalfon. Die uh, in de maand september blijkbaar ook heel erg aanwezig gaat zijn. Dus we mogen hem altijd om hulp vragen. En als we wensen hebben, mogen we deze wensen aan aartsengel Sendalfon overdragen. Zodat hij deze naar de bron kan brengen. Zodat onze wensen vervuld kunnen worden. De prachtige aartsengel, aartsengel Sendalfon. En dan de laatste kaart die ik heb getrokken voor de maand september is overkoming Obstakels. You can overcome anything. Dus uh, heel erg duidelijk, duidelijke boodschap is dat we alles kunnen overwinnen. Alle obstakels kunnen we overwinnen. We hebben de kracht in onszelf. Je ziet hier weer ook al een, wat natuur opgetekend. Een mooi vogeltje. En hier een tak en wat bladeren en zo. Een grote rots met een zwaard. In. Dus uh, wij, het, het zwaard staat symbool voor onze kracht. Dat we, dat we zo sterk zijn dat we zelfs door... door uh, symbolisch bedoeld door steen uh, kunnen gaan. Want we zijn veel sterker en veel krachtiger dan dat bedenken. We, we kunnen echt heel erg veel aan... Dus uh, ja, we kunnen alles overwinnen en moeten gewoon echt geloven in onszelf. Inderlijke kracht in onszelf uh, ervinden. En geloven in onszelf. Goed voor onszelf zorgen. En uh, ons verbinden met de natuur. Ook wel heel erg belangrijk. Zoals dat de kaarten aangeven voor de maand september. Dus uh, ja, dit was mijn reading voor de maand september. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben, dat het jullie, dat, dat, dat, dat jullie kan inspireren. En ik wens jullie nog heel erg veel uh, moois toe en een heel erg fijne tijd. En heel erg veel liefs van mij.